Een goedemorgen lieve mensen. Wij gaan het vandaag hebben over zelfcontrole. Dus, ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè. Controle over jezelf. En dan gaat het vooral om de controle over jouw impulsgedrag, controle over jouw emoties. Die ervoor zorgen dat jij ja, vaak vervalt in oud gedrag. En daarmee het lastiger wordt natuurlijk je uiteindelijke doelblijvend slang worden te realiseren. Uh, het mooie is misschien wel om te melden dat zelfcontrole, uh, kan je eigenlijk trainen gelijk een spier. Dus met oefenen vergroot je je zelfvertrouwen. Uh, zelfvertrouwen, ja ook dat. Hè. Door zelfcontrole te vergroten vertrouw je eigenlijk ook wel je zelfvertrouwen. Maar we hebben het over zelfcontrole. Dus door te oefenen van die zelfcontrole kan je eigenlijk je uh, ja, dat, dat steeds meer... Eigen maken en steeds meer je impulsgedrag dus in bedwang houden. Uh, wat we hebben gezien, ik heb het al gevraagd in de Facebook community: uh, blijven het slang door persoonlijk leiderschap. Uh, wat zorgt er nou voor dat jij je zelfcontrole verliest? En eigenlijk waren de antwoorden allemaal: hadden die te maken met vermoeidheid of stress? Nou, dat is ook heel logisch, want zodra jouw lichaam dus in jouw. In de vermoeidheid is, in de staat van vermoeidheid, dan is je lichaam eigenlijk al bezig om, te, um, ja, om, te, om in een soort van stressrespons te komen. En we weten inmiddels dat stressrespons, hoe je lichaam reageert op stress, dat is het laatste wat je wilt. Want dat maakt altijd het onbewuste brein actiever en je bewuste brein minder actief. En natuurlijk is het zo, wil je zelfcontrole vergroten, dan is het zaak dat je natuurlijk je bewuste brein uh, actiever maakt en zorgt dat die ja, eigenlijk steeds aanstaat. We weten dat uh, vermoeidheid, stress, pijn allemaal aanleidingen zijn om gemakkelijker te denken. Om, en dat is ook logisch, hè? iedereen kan zich wel ja, uh, bedenken dat wanneer je pijn of stress of vermoeid bent, dan heb je gewoon te weinig energie letterlijk om je bewuste brein actief te maken. Je hersenfunctie heeft gewoon energie nodig om goed te kunnen, na te kunnen denken. En als die energie lager is door vermoeidheid of door stress, dan ja, wordt de zelfcontrole uh, lager en verval je dus in dat impulsgedrag. Dus als we zeggen van hoe gaan we nou die zelfcontrole vergroten, is het natuurlijk allereerst belangrijk om te kijken hoe kunnen we die vermoeidheid te lijf gaan. En nou ja, we hebben het al vaak genoeg gehad over het regulatieplan. Check nog eens de podcast over ontspanning en regulatieplannen. Daar kan je genoeg over vinden, maar dat is eigenlijk primair de basis. He, iedereen kan zich beseffen dat wanneer je helemaal goed voelt, dat je dan ook makkelijker je impulsgedrag onder controle houdt. Ik weet ook wel dat bijvoorbeeld mensen zeggen bijvoorbeeld in de zomervakantie kunnen ze veel gemakkelijker de juiste voedingskeuzes maken. Waarom? Omdat je dan vaak veel meer ontspannen bent. En eh, dat, zorgt, dat leidt ertoe dat je bewuster kan nadenken eh, en daarom dus minder snel in de verleiding komt. Die zelfcontrole die wordt natuurlijk ook beïnvloed door wanneer je eh, ja, verdoezelende middelen gebruikt. Laat ik het zo maar zeggen, drugs, eh, alcohol, hè. die zorgen natuurlijk ook voor vertroebeling. Uh, dus iedereen begrijpt ook wel, als mensen veel hebben gedronken uh, of meer hebben gedronken dan ze willen, dan wordt ook de remmen gaan een beetje los letterlijk, waardoor ook vaak meer wordt gegeten. Dus dat zijn allemaal dingen waar je op kan letten. Het vervelende is echter dat wanneer we ons vermoeid of gestrest of pijn ervaren, dat we, het lijkt alsof je lichaam juist meer behoefte heeft aan die verdovende middelen, aan die alcohol of iets dergelijks, aan die suiker, om op te peppen, hè? En dan lijkt het alsof je zegt, ik heb mijn lichaam schreeuwd om, om suiker, ik moet suiker hebben. Uh, of mijn lichaam, uh, ik mag toch wel een keer een glas uh, wijn drinken, want ik heb het al zo druk en laat het leven nog een beetje leuk zijn. Uh, terwijl eigenlijk uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat dat ook een onbewuste signaal is vanuit je onbewuste brein moet ik zeggen. En daarom heb ik altijd zoiets van... Doen wat goed voelt, dat klopt eigenlijk niet. Want doen wat goed voelt is eigenlijk gewoon wat je jezelf... Doen wat vertrouwd voelt, is eigenlijk dus wat je jezelf hebt aangeleerd. Dus juist, in momenten dat je ontzettend veel behoefte hebt aan suiker of alcohol... Of andere verdovende sigaretten... Hè, dan, dan, dan is eigenlijk dat je het tegenovergestelde moet doen. Nou, daarvoor is niet per se zelfcontrole nodig, maar daarvoor is wel zelfdiscipline nodig. En dan gaat het om van hoe... Zorg ik ervoor dat ik me daaraan kan houden? Nou, we weten het allemaal. Het begint allemaal met de afspraken die je met jezelf maakt. Dus dat je met, je af, met jezelf afspreekt. Ik wil voor deze bepaalde tijd zoveel kilo afgevallen zijn. Of uh, zo voelen, of dat jurkje aan. Of, hè, dus je maakt je, je, maakt je doelen maak je concreet, maak je smart. Hang je een KPI aan, een Key Performance Indicator aan. Waardoor je weet waarvoor je het doet. Als je alleen maar zegt ik wil afval of ik wil blijven slank worden, dan red je het gewoon niet mee. He, dus als we het hebben over die zelfdiscipline vergroten, die dus super nauw samenwerkt natuurlijk met zelfcontrole, dan is het dus zaak dat je weet waarom je wat doet. Dus enerzijds hebben we dat je je vermoeidheid moet aanpakken, dat je je stressrespons onder de loep moet nemen. En anderzijds is het dus super van belang dat je weet waarom je jouw. ...blijvend slank doel wilt realiseren. En dat is dus niet alleen maar met... ...dan zit ik lekker de inbevel, hè? Dat, dat kennen we wel. Hè? Dat is niet concreet genoeg. Dat is veel te abstract. Je moet echt gaan naar liefst vijf redenen... ...wat echt concreet maakt. Als ik, zeg maar wel, 20 kilo ben afgevallen... dan kan ik dat jurkje weer aan wat ik twintig jaar geleden aan had. Dan voel ik dat ik de trap sneller op en af kan lopen. En binnen een bepaalde tijd. Hè, je kan het zelfs meten met tijd. Uh, dan voel ik mezelf verzekerder en mijn zelfverzekerdheid uit zich. Doordat ik wat vaker mijn mond open tijdens een vergadering. Ik noem maar wat. Hè. Dus er zijn allemaal dingen. Ook de, de subjectieve doelen die dus persoonlijk zijn. Die kan je wel meetbaar maken. En dan is het dus zaak, als je dus weet waarom je het doet, dat je dus die planning gaat maken en met jezelf afspraken gaat maken. Hoe ga ik dat realiseren? Zonder planning, zonder plan van aanpak, is het gewoon kansloos. En dan ga je elke maandag weer proberen om af te vallen, snap je wel? En gaat het nou eens mee kappen gewoon. Ga nou eens gewoon zitten en zeggen, waarom wil ik dit? Wat levert het mij op? Wat levert het mij op? Als ik niks doe, hoe staat mijn leven er dan voor over vijf jaar of over tien jaar? En wat levert het me op als ik nu vol focus hier 100% in ga? Eh, en hoe staat mijn leven er dan voor over vijf of tien jaar? En we zijn allemaal, en dat heeft alles te maken met zelfcontrole, is altijd korte termijn. Terwijl wij natuurlijk met wel streven naar blijvend slank, dat is natuurlijk lange termijn. Dus er zijn grote verschillen daarin. En. Als je niet die afspraken met jezelf kan maken, dan is het gewoon kansloos. Dan hoef je dit niet eens te proberen. Weet je wel, dan vlucht je eigenlijk als het ware in het ene dieet naar het andere dieet. Want het steeds opnieuw pakken van een nieuw, nieuw dieet is gewoon vluchtgedrag. Is gewoon niet echt stilstaan bij wat je werkelijk wilt. En ik weet dat ik hiermee mensen voor de schenen schop en die zeggen, maar ja maar ik ben al 20 jaar bezig en ik kan gewoon niet afvallen. Bla, bla, bla. Dat is niet waar. Iedereen kan afvallen, tenminste, mits je geen fysieke uh, onderliggende problemen, ziektes hebt, uh, stofwisselingziektes of wat dan ook. Hè, maar iedereen kan in feite gewoon afvallen. Het ding is dat je door gebrek aan zelfcontrole, zelfdiscipline, het altijd korte termijn doet, omdat je simpelweg geen planning heb gemaakt en nog belangrijker, niet helder hebt uitgekristalliseerd waarom je wat wilt bereiken. En dat zeg ik altijd bij Fitspel is het de eerste week, één hele week zijn we alleen maar bezig met de waarom vraag. Wat levert het je op? En zonder dat, ja, eigenlijk fundament van jouw veranderproces, is het een, een, een, een continue... Instappen in, in nieuwe methodiek. Dan heb je daar weer wat gelezen op Facebook. Dan zeg je vriendin van Je moet dat eens proberen. Dan ga je weer, toch weer een, een sportschoolabonnement kopen. En dat schiet gewoon niet op, jongens. Dus <tossimus> vermoeidheid aanpakken, weten waarom je wat wilt, afspraken met jezelf maken en een plan van aanpak. En dat eigenlijk. Uh, continu weer. Dus eigenlijk continu opnieuw. Mooi voorbeeld: ik had gisteren een LOB-coaching gesprek met een fitspel die is na drie maanden 18 kilo afgevallen. Top. Wij zitten in Fitspel, We hebben drie momenten waarbij we de KPIs, dus de SMART-doelen, gaan, uh, gaan bespreken. Dus in week 1. Wat voor cijfer geef je aan je doelen dan? Week 6 en week 12. Zat in de eerste week had ze cijfers van tweetjes en drietjes. En in de laatste week had ze cijfers van tienen. Allemaal, alleen maar tienen. Hoe komt dat? Omdat je, als je een planning maakt, is het dus superbelangrijk dat je deze ook evalueert. Om... Jezelf steeds te herinneren waarom je het doet, om je steeds zelf de focus te bewaren, om dus die zelfcontrole te vergroten. Nu heeft deze dame dus allemaal tienen gegeven voor haar waarom vragen, dus haar smartdoelen. Nu is het dus tijd om nieuwe, om nieuwe smartdoelen, nieuwe motivatieformule in te vullen. Want als deze dus niet opnieuw sterk geformuleerd wordt... Blijft, zal zij waarschijnlijk minder snel weer gaan afvallen. Ze wil nog een paar kilo afvallen, 10 kilo, geloof ik. Dus dan zal het niet gaan lukken. Waarom niet? Omdat ze die doelen eigenlijk al heeft gehaald. Dus het belang wordt minder. En daarmee, als je belang minder wordt, wordt natuurlijk je zelfcontrole verminderd. Wordt natuurlijk je zelfcontrole lager. En als je die uh, uh, niet uh, helder hebt, nogmaals, kansloos, jongens. Dus ga ervoor zitten. Pak een pen en papier, schrijf je redenen op, maak die concreet mogelijk en bekijk wat jij per dag kan doen om dat te realiseren. Is het dan opgelost? Nee, natuurlijk niet. Want momenten van verleiding, momenten van vermoeidheid, waar we het net over gehad hebben, momenten van emotie, die komen altijd terug. Want heel eenvoudig, we leven. Weet je wel? Dus als we leven, dan heb je gewoon te maken met dat soort Momenten, wat. Het moment dat jij gaat zeggen tegen jezelf, wat kan ik nog meer doen dan me toegeven aan mijn impulsgedrag, dat is het moment dat je start met zelfontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dus je gaat niet afwachten tot dat moment van die valkuil eraan komt, Nee, je gaat nu, juist op de momenten dat je denkt dat het supergoed gaat, juist op de momenten dat je, je heel erg goed voelt, juist op die momenten ga jij uh, zitten en ga jij kijken van, hé, hey, als ik mij vervelend voel, als ik mij vermoeid voel, als ik ruzie heb gehad met mijn partner, met mijn collega, met wie dan ook, wat zou ik dan als alternatief kunnen doen in plaats van die zelfcontrole? Dat is één. Dus één ga je natuurlijk... Een, een, een substitutenlijst maken. Aan de andere kant moet je wel direct ook daarbij gaan zetten. Wat levert die substituut mij dan op? Ook hier weer is het niet alleen maar iets verzinnen wat je zou kunnen doen. Maar uitkristalliseren. Juist omdat je die actie in je onbewuste brein wilt voelen. Die emotie wilt ervaren. Is het dus belangrijk dat je naast dat je die substituut hebt gezocht ook gaat omschrijven voor jezelf, gewoon met pen en papier, wat levert het je op? Hoe voel ik mij daar dan bij? En dan krijg je antwoorden als, dan voel ik me trots, dan voel ik dat ik controle heb over mezelf, dan voel ik dat ik mijn doelen ga berealiseren, dan voel ik me sterk, dan ben ik uh, tevreden over mezelf. Dan krijg je dat soort emoties. En als je die dan naast jouw oude gedrag legt, namelijk na dat impulsgedrag, waarbij je dus je zelfcontrole niet in de hand hebt, dan zie je een heel groot verschil. Want ga jij een kaart maken waarop je zegt, ik heb toegegeven aan mijn impuls, dat is trouwens een hele mooie kaart om inzicht te krijgen in jezelf, hè wat was de aanleiding, hè? de ABC'tjes, ik heb het er vaak genoeg over gehad... ABC'tje van de cognitieve gedragstherapie... wat is de activated event A, wat is het gedrag, behavior, de B... en wat is de C, de consequentie. Als je dat in kaart gaat brengen van je oude gedrag, van je impulsgedrag... dan krijg je zoiets van de A, de activated event is... ik krijg ruzie met mijn collega. De B, behavior, ik kwam op het station en ik heb een zo'n broodje gegeten. En de C van consequentie is dan, ik voelde me kut... Uh, ik, ik voelde me zwak, ik voelde dat ik geen zelfdiscipline heb... en dus dacht ik, ik ga maandag wel beginnen. Snap je wel? Als je dat nu eens neerlegt naast je ABC van een substituut... dan krijg je, uh, activated event, blijft hetzelfde. Ik heb ruzie gehad met mijn collega. Maar de B wordt nu, als ik thuis kom, ga ik eerst direct een half uur wandelen. De C, begrijpt het al, is de consequentie is natuurlijk heel anders. Ik voel me trots, ik voel opeens, doordat ik mijn lichaam aan heb gezet is de gedachte uit mijn hoofd gegaan. Ik heb weer balans gecreëerd tussen lichaam en, en, en brein. Ik, ik voel me zelfverzekerd. Ik kan nu ook net zo goed een gezonde maaltijd nemen, omdat ik nu ook lekker heb bewogen. De zwaarte van de emotie is eraf. En ik voel me sterk. Snap je wel? Als je dat dus naast elkaar gaat leggen, en op die manier ga je dus werken aan je zelfcontrole, als je die dus naast elkaar gaat leggen, dan zie je wel wat je keuze moet zijn. Als je dus niet de consequentie benoemd, dan is het alleen maar een actie. En een actie, als je niet weet waarom je een actie moet doen, snap je wel, dan doe je hem gewoon simpelweg niet. Dus als je daarna gaat kijken, dan is het dus belangrijk dat je dat ook mee overweegt. Het belangrijkste is dan dat wanneer jij die substitutenlijst hebt gemaakt... Dat je die ergens hangt, dat die in zicht is. Het heeft geen zin om hem in een notitieboekje te leggen die ergens onder de stapel op je bureau ligt. Weet je wel, of in een laadje verschijnt. Zet die substitutenlijst, hang die op de koelkast. Want het blijft zo, hè, we weten het, ik heb er vaak genoeg gezegd, in jouw hersenen van alles intuigen is jouw zicht het grootst vertegenwoordigd. Wat je ziet is wat je doet. En wat je doet is wie je wordt. Dus zorg ervoor dat die substitutenlijst. Op de koelkast hangt of ergens waar het in zicht is, zodat je niet na hoeft te denken, wat je ook alweer zou moeten doen. Want zit je nu eenmaal in die vermoeidheid, in die stressrespons, wat ik net al zei, dan heeft jouw brein al moeite om extra na te denken. En als je dus extra moeite moet doen uh, om de juiste keuzes te maken, dan zal je snel zoiets hebben. Nou, nah, laat maar, ik voel het wel prima zo, weet je. Ik jolo, uh, ik mag toch ook wel een beetje voor mezelf zorgen. Ik gun mezelf nu wel even dat glas wijn. Weet je wel, dan verval je dus in dat soort zelftop uh, die jou niet helpen om je zelfcontrole te vergroten. Uiteindelijk is zelfcontrole uh, de grondbasis voor zelfzorg. Want zelfcontrole zorgt ervoor dat je jezelf in de hand hebt. En dat heeft dus alles te maken met het reguleren van je emoties. Want juist maar je weet het inmiddels, de emoties die zorgen, die leiden tot ons werkelijke gedrag. Het is niet wat we wensen vanuit ons neocortex, want we wensen zoveel, weet je wel. We willen zoveel kilo af van in zoveel tijd, we willen een betere baan, we willen een lieve partner, weet ik wat dat allemaal. Maar het zijn de emoties die uiteindelijk bepalen wat je werkelijke gedrag is. Dus als je die niet uh, beheerst, dan gaat het niet werken. En Uiteindelijk dus, als je jezelf dus steeds op de eerste plek zet, dan is uiteindelijk hetgeen wat ertoe leidt dat je um, ook je zelfcontrole, ook je zelfdiscipline uh, gaat versterken en daarmee uiteindelijk je doelen gaat um, behalen. Even tussendoor, als je het hebt over zelfcare, uh, 19 juli gaan we eindelijk weer een live event uh, hebben. Super tof, ik heb er enorm veel zin in. We zijn vol in de voorbereiding en dat event dat heet uh, Jouw Lijf, Jouw Leven en het gaat helemaal over... Van, um, uh, van zelfkennis uh, naar persoonlijk leiderschap. Of sorry, naar zelfontwikkeling naar persoonlijk leiderschap. Uh, welke elementen spelen daarin mee? Dus mocht je daar interesse in hebben. De pre-sale is begonnen jongens. Uh, en uh, dat kan je vinden op www.fitsbook.nl-live-event. Um, als je naar die uh, zelfcontrole kijkt, zie je het gewoon eigenlijk als een... Als een batterij, als de batterij van jouw telefoon. En die batterij van jouw telefoon, die trekt zichzelf leeg wanneer je vermoeid bent. Natuurlijk. Wanneer je stress hebt. Natuurlijk. Wanneer je pijn ervaart. Of dat nou fysieke pijn is of emotionele pijn. Dat maakt in dit geval niet uit. Die batterij wordt leeggetrokken. Hoe lager die batterij is, hoe minder zelfcontrole je hebt. Dus het allerbelangrijkste is dat je continu zorgt voor een volle batterij. En dat kan je trainen. Dat kan je dus trainen door je regulatieplan aan te pakken, door jezelf onderzoek te doen, door uh, afspraken te maken met jezelf, door te weten waarom je veranderprocessen uh, wilt gaan starten, door uh, met jezelf zelf evaluaties te gaan doen, door een uh, plan van aanpak te maken, wat je per dag kan gaan doen, wat je, wat je op het eind, na nou, vijf jaar, wel bereikt wilt hebben, namelijk. Nog steeds die 20 kilo eraf. Niet alleen deze zomer, maar gewoon nog steeds. Hè, over vijf jaar nog steeds. Dat is het doel van Finspel. En die fuel, hè, dus die batterij vullen, gewoon weer rechargen eigenlijk. Dat doe je dus echt door zelfcare. Nou, zelfcontrole praktisch. Wat kan je dus, wat ik al heb gezegd. Hè, vermoeidheid aanpakken, stressrespons aanpakken, afspraken met jezelf maken. Weet waarom je het doet. En tenslotte kan je het oefenen als de spier door uitstelgedrag. Dus wanneer jij. Hè, als je zegt van nou, dat zijn heel veel stappen die ik nu moet maken. Dat is natuurlijk ook zo. Blijvend slank worden is, gaat om jou namelijk. Gaat niet om het dieet. Gaat niet om de kilo's. Gaat om jou. Dus het zijn ook heel veel stappen die je moet maken. Het is niet een, een, een quick fix die je zo eventjes doet. Weet je. We gaan jou onder de loep nemen. Dus natuurlijk heeft dat tijd en energie en veel stappen te maken. Zeg je nou van, nou, dat is me nu nog te ver weg, dan is er één stap die ik je nu wil geven en dat is eigenlijk vertragen. Vertragen. En dat betekent dat wanneer er een impuls uh, in jou komt, een drang, een urge van ik moet nu dat, ik moet nu die suiker, ik moet nu die glas wijn, dat je zegt 30, ten, 30 seconden tellen of één minuut tellen. En als je namelijk... Jezelf dwingt, en daar heb je natuurlijk wel een zelfcontrole voor nodig. Als je jezelf dwingt om te zeggen, ik wil nu dat glas wijn drinken, maar wacht even, ik tel tot 60. Dan ga je eigenlijk automatisch jouw brein van onbewust naar bewuste brein zetten. En dan kan je dus niet zeggen, het komt door mijn emotie, het komt door aangeleerd gedrag. Als je dan even goed dat wijn brein, meestal, heb je dan zoiets, oké, okay, ik ga naar mijn substitutenlijst, waar ik het net over had. Ik ga die wandeling maken. Na die 30 tellen of die 60 tellen die je hebt gedaan. Is dat niet zo, dan, en je kiest toch voor dat glas wijn, dan is dat een bewuste keuze. Daar moet je heel erg voor uh, realiseren. Dan is dat een bewuste keuze. En dan kun je dus niet zeggen, ah, ik wist het niet, maar ik kon er niks aan doen. Jawel, want dan kon je er wel wat aan doen. Want je hebt er dan, als je tot 30 of 60 hebt geteld, en je kiest toch voor dat glas wijn, dan is dat een bewuste keuze. En dan is er maar één ding wat ik kan zeggen... Dan ligt het aan jou. En dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar dan is er iets aan de hele voorkant nog niet in orde. Namelijk je waarom vraag, je stressrespons, je regulatieplan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat ik allemaal heb benoemd. Ga daar eens mee aan de slag. Kijk wat je nu kan doen. Kijk hoe het nu staat met die batterij. Is die gevuld of is die niet gevuld? Hoe staat het met je vermoeidheid? En is die hoog of je stressrespons of je stresslevel is die hoog. Onderzoek dan je regulatieplan. Ga naar mijn podcastkanaal, daar vind je heel veel over ontspanning en regulatie. Kijk waarom je je veranderproces wilt starten. En kijk vooral wat het je oplevert. Onderzoek je oude gedrag met een ABC. Onderzoek je nieuwe gedrag met een ABC. En dan kijk vooral naar de consequentie op emotioneel gebied en vervolgens vertraag door tegen jezelf te zeggen ik tel tot 30, ik tel tot 60 om uh, mezelf zelfcontrole te laten groeien. Kies je dan toch voor het ongewenste um, uh, gedrag dan is de schuld 100% voor jou. Maar kies jij dus voor het juiste of voor de betere moet ik zeggen juist, ik denk een beetje flauw, maar de betere keuze dan is ook de trots, het sterke gevoel, de mogelijkheden, jezelf ontplooien, 100% voor jou. Hoe tof is dat? Jij maakt de keuze. Jij beslist. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze video, stel ze hieronder en ik beantwoord ze met liefde. Doei!